Je zit hier nog meer een beetje in je oude houding, dus dat is een beetje achterover hè? Wil je nog een keer... Ik heb heel erg Hoe dat het nu meer naar voren zit. Van mij mag je nog een beetje meer mee naar voren, want jouw schouders zijn achter je heupen. En veel je schouders gelijk met je heupen. Ja, kijk maar hier misschien. Ja, en dan je onderrug lekker losjes. Lekker meebewegen, lekker losjes. Ja, zo. Dus. Kun je dan je benen lekker lang laten hangen? En dat ik nu niet veel te ver naar voren Niks. Nee. Nee? Alleen je nek en je hoofd, die zijn de van te ver naar voren. En daarom denk je dat je zo ver naar voren zit. Nou, terwijl als ik naar je schouders kijk, die zijn mooi in een rechte lijn met je heup. Een beetje een soort van weggelegd moet je dat Probeer dus ietsjes te doen, je dat, dat, dat je ze laag hebt liggen, dat je ze bijna een beetje op z'n hals legt. Jouw armen zijn hier bij de zadel. Nog meer daar inderdaad. Breed genoeg en hoog genoeg. En vandaar het lekker meeveren. Dat jouw pony jouw armen mee kan nemen in de stapbeweging. Zodat jij een fijn contact kan maken met de mond van je pony. En dat jouw pony door dat contact niet belemmerd wordt. Nog ietsjes hoger. En lekker mediteren. Goed. Mooi diep contact met de zadel. Hè? Ontspan jezelf maar, je benen lekker lang. Dat is echt, echt van Oké, okay. nou, lekker in je zadel zitten en dat je het contact opzoekt met de rug van je pony. En zag je wat er daar gebeurde? Of voelde je wat er daar gebeurde? Nee. Hij kwam eigenlijk daar al mooi in die nageveer. Zo ja. zit ik even Ja, dus let op dat je niet achterover gaat zitten dat je recht zit en als je recht zit lekker ontspannen dat je zegt van nou luister ik zit hier hè, en waar is jouw rug je zit nu rechtop je mag iets meer nog in je ja ietsjes ontspannen ietsjes in je zadel zakken daar zo goed je zit nu helemaal niet op mijn kont wat zei je, je, zit... je zit nu helemaal niet op mijn kont nee maar normaal zit je een soort van te veel op je kont dan zit jij bijna achter je zit ik nog en ik wil graag dat je midden op je zitbeenknobbel zit. Dus dan zit je inderdaad minder op het vlees van je billen. en moet je meer op je zitbeenknobbel. En ook iets meer richting je schaambeen. Ja, en nou je benen lekker lang laten hangen. Doe je voeten uit de beugels en laat het helemaal zo lang als je kan hangen. Zeer. Waar doet dat zin? Ja? Nou, dan moet je dat even een beetje oprekken. Dan ben je daar een beetje stijf. Dit kan je nog in contact, benen laten hangen, ja en laat jouw, kijk hier, dit vind je pony lekker, voel je dat? Ja. He, dan ontspant hij lekker, zo ja, en laat jouw pony jou in beweging zetten. Jouw onderrug, net als het joker net, nog iets meer zeg maar, op en neer in, de, in het ritme, in de beweging van jouw pony. Ja, mag je voeten weer in je beugels doen, goed. Handen weer iets gedraaid, Ja, en lekker mee. Dit wordt een mooie stap zo, Tessa. Wil je dat voelen? Ja. He, kan die lekker doorstappen, dus is lekker actief. Maar tegelijkertijd is hij ook lekker ontspannen. Ja. Goed het contact met zijn rug opzoeken. Ja. Dit vind ik mooi, Tessa. Voelt dit ook lekker? Nee. Waarom niet? Mijn rug echt heel goed weer. waar? En als je nou iets is meer hier bij je diepe buikspieren, je daar een klein beetje meer jezelf actief maakt. Hoe kan ik dat doen? Want uh, als je bijvoorbeeld je keel slaapt, of tuffen, of... Ja, hoe is het dan aanvallen? Je keel slapen. Hoe je Huh? Dat je dus kijk als je hier. hand hier legt en je doet <coughs> ja of ik moet dan meer hier dan hier. Nee hier dan. na. Ja, Nu nu ga je beter zitten. Ik denk dat je het gevonden hebt. Maar je gaat hier nu wel beter zitten. Even handen. <lacht> Hier zo. Oké, okay. kijk of je ze aan kan spannen. Oké, okay. probeer nog eens. Iets helemaal vol. Leupen naar achteren. Naar achteren. Ja. ja. Zo ja. En nou ontspannen. Leuk los. Even iets meer, je rug een beetje losser. Iets meer contact. Ja, in contact met je pony Ga nou, maar Zak maar in je pony. Ga even de bal pakken. Je mag er even af. O oh jee. Oké. Okay. Oké, okay. kom, u maar even zitten. Gaan we ook paardenvoetballen? Alsof je op je pony zit en uh, even zij aan zich voor mij. Ja. Hij vindt dat ding niet, ja. Oké. Okay. Kijk, nu ga je eigenlijk gelijk goed zitten. Ja, precies. Kun je dat voelen? Zie er een verschil? Ik je hoe ik op blondie zit. Ja. Kun je nadoen hoe je op blondie zit? Oh. Gewoon niet gewoon stil te zitten. Oh, oh. niet dan. <laughs> doe eens naast. En zo zit je op je pony. Maar ik heb het gevoel dat ik zo mijn pony vind. Doe het even stil zitten. Ja, oké. Okay. Nou, stel dat je dat gevoel hebt, hè? Ga dan eens terug zitten hoe je net zat. Oh, nee, dat is te ver. Midden tussen die twee. Iets, iets, iets rechterop. Rechter. Nee, dat is achterover. Ja. Recht op. Ik zit nu rechtop. Ja, alleen nu... Ik ja, heb dit gevoel dat dit rechtop is. Hier zit je iets achterover. Dus daar moeten we gaan sleutelen. Want als jij denkt dat je rechtop zit, zit je achterover. Ik heb gewoon ja. het gevoel nu zo, dat ik zo rechtop zit. ja. Hier, zit... hier zijn de schouders. Die hangen een beetje achter je heupen. Zie je dat zien? En ja. ja. zo zit je hier met je. heupen. Mm -hmm. Ja. Dus ik wil dit ietsjes naar voren. Dat Doe dat. Ja, jouw schouders, jouw, jouw bovenlichaam. Nee, is zo recht dan. Nee, want je wil, je wil niet je rug hol maken. Dus je houdt je rug lekker los. Ja. En, en die gaat eigenlijk, zeg maar, een beetje je dat oplichten daar. Je rug los. Heel goed. Zo ja. Nu zit je een beetje voorover. Rol nu de bals ietsjes naar voren met je kop. Ja, niet te ver. Nu zit je achterover. Daar zit je in het midden. Goed zo. En uh, doe eens even wat je net had. Dat je zegt van nou maar als ik recht zit, dan, dan heb ik het gevoel dat ik voorover zit. Ja, zo. En ga nu eens alleen maar iets meer in de bal zitten. Laat je zelfs. Oh, dat is te veel. Dat is wel goed, maar dat is te veel. Nog een keer terug naar dat je denkt van uh. Kijk, zo zat je toen je probeerde rechtop te zitten. Maar dan zit je een beetje boven de bal en dan zit je ook echt voorover. Dat is ook niet fijn, ja, hè? Ik zit nu, echt nu zit je echt een beetje voorover. En dan ga je jezelf nog steeds... Ja, dan ga je heel langzaam jezelf iets in de bal laten zakken. Daar. Zo zit je precies goed. Echt? Zo zit ik. Dit is voor mij dit en dit. Ja. En die moet je goed onthouden. Is dit ook goed of niet? Dit is alweer achterover. Ja. Daar is goed. Wil ik een foto maken? Even zo blijven zitten. Jij denkt dat je hier helemaal voorover zit? Ik denk dat het wel wat met de Niet naar je nek en je hoofd kijken, maar kijk naar je schouders en naar je heup. En je kan ook hier naar kijken. Dit is nu een mooie rechte lijn. Ja. Kun je dat zie Ja. Geloof je me nu? <laughs> ja, alleen. Je voelt het toch nog anders. Ja, nou, maar dat is, het, dat is een van de belangrijkste dingen van houding en zit. Is dat je, kijk, je gevoel houdt je dus een beetje voor de gek. Dat heb je nu zelf gezien, hè? Ja, wat jij denkt dat recht is, is eigenlijk achterover. En als jij recht gaat zitten, denk je dat uh, het is voorover. Ja. Wat jij moet gaan oefenen, is dat je dus. Even jezelf herprogrammeert dat rechtop zitten ook rechtop voelt voor ja, jou. Dat kan je leren, maar dat moet je eventjes op deze manier oefenen. Ja? Je mag even terug op je pony gaan zitten. Oké, okay, pak je teugels maar vast. En dan ga je in je oude houding. Ja, ja maar die, die bal is recht want dit zo. Mm -hmm. oh. Ja, dat klopt. Maar daarom kan je het allemaal ook iets duidelijker voelen. Ook dat je echt in die bal gaat zitten. Dit is voor mij een gevoel, ja, okay. wacht, als ik een naar voren ga. Oh ja, kan ik wat, Huh. huh. Hmm. Oké. Okay. Ja. Dat klopt niet in mijn hoofd. Ja, dat is, maar dat is bij iedereen zo, niet alleen bij jou. Dat dus is bij nou. iedereen heeft het gevoel dat hij zo naar voren moet. Nou, of mensen die heel erg naar voren zitten en daaraan gewend zijn. Nou, als ik zo zijn. doe, zo. Ja. Ja. Kan ook andersom hè, mensen die naar voren zitten, die denken, die moeten, die denken dat ze achterover zitten. Als ze. heb Zit ik nog wel zitten? gesproken. Wacht, als ik zo doe en dan... Ja, dat is... Het. Ja. Oké, okay, dus probeer maar eens nu de nieuwe rechtop. Dit is de nieuwe rechtop. Ik mag nog ietsjes meer. Ja, zo. En nu, dit is stap 1. Stap 2 is dat je nu hier je rug ook gaat ontspannen. En ietsjes meer in je pony gaat zitten. Nee, nou ga je achterop. Ja, rechtop. Alles rechtop. Rechtop, rechtop, rechtop. Ja, en nou ga je hier... Deze een klein beetje zo kantelen dat je iets meer op je zitbeenknomels komt. Dus niet helemaal achter je zitbeenknommels, maar nog wel door bovenop. Hier ontspannen. Ontspannen. Hier zo. Laat jezelf eens een beetje naar voren rollen. En nu gaat je kont uitjes aan. Doen. Ja, goed zo. Weet je nog zoals je op joker dat je. Ja, zoals je kan gaan. Ja, je laat jezelf zo hier op je hand. Je laat je eroverheen rollen. En dan kan je lekker ontspannen en bewegen. Ah. Nee. <laughs> Au. Ik ga gelijk te ver hoe? Ja, ja. dus. dus we uh... gaan het even omdraaien. Eerst contact met je zitbeenknobbels. Niet helemaal erachter. Niet te ver naar voren. Maar op het midden van je zitbeenknobbels. Heel goed. En nou je bovenlichaam ietsjes meer mee. Oh. Als nu je bovenlichaam naar voren gaat, komt je kont uit te gaan. Dus je houdt contact met je zitbevingen los. Dan, oh. dan wordt je rug langer. Ja. Ja, fantastisch. Ja. Ja. Kijk, ik, je moet en mee, recht, recht, ik moet en mijn rug recht houden. En... Ja, maar dat is juist. Kijk, daarnet zei <laughs> je: van ik krijg er rugpijn van. Maar dat is als je je rug te hol maakt en te strak maakt. Dat willen we ook niet. Ja? Kijk, dit is veel te hol. je krijgt je rugpijn van. Wat je daar deed is goed. Kan. Daar. Goed zo. Ja? Oké, okay. even wegstappen doen we hem nog een keer. Want je moet eventjes die twee stapjes doorkrijgen. Want wat er nu gebeurt, als jij je bovenlichaam naar voren doet, dan, dan doe jij alles naar voren. en Dan verlies je contact met je zaden. Oké. Oké, dus in het Midden van je zitbenkje los. Zo zit je eigenlijk al goed. Ja? En nou ga je je bovenlichaam naar voren doen en je kom blijft in je zaden. <laughs> Zoiets, ja. Het is eigenlijk alweer een beetje overdreven, maar hetzelfde, wat je mag doen. Je hebt knoppels in je zadel. En dan hier, ja, goed zo. En blijf dus mooi in contact met je zadel. Hoe voelt dat voor je rug? Beter. Gelukkig, want het is ook beter. Dit, dit is wat ik graag wil. Want het is heel belangrijk dat jij hier dus lekker nog kan bewegen. Hier zit een belangrijk scharnierpunt. En als je zo zit, zet je het vast, en als je zo zit, zet je het vast. Dus ik wil dat je in de middenpositie, hè, zodat jij lekker de beweging van je pony kan volgen. Probeer het nu maar in stap. En jou, hè? dus als jij goed in die middenpositie zit, juist, dan kan jouw pony, jouw rug ook beter, makkelijker in beweging krijgen. Anders zit je een beetje aan de zout, anders zit je, weet je nog, toen ik op jouw schoot zat en helemaal niks. Hè, dat gewoon zo ging zitten en verder niks. Nou, zo zit jij anders. Oh. Ja. Dit is beter. Goed zo. Oké. Okay. daar lekker een beetje gevoel erbij. Probeer het gevoel ook goed te onthouden. Dan zie je je pony eigenlijk hier ook wel lekker ontspannen. En dan hebben we alleen een paar aan het contact met je gewerkt En nog niet eens aan je voeten en je benen en je handen. En dan zie je al dat hij hier ook ontspannen van gaat lopen. Voel je dat of niet? Goed zo. Nou, laat je benen lekker hangen. zodat je... Ja, super. Goed zo. Ik denk dat het ook makkelijker zal gaan als je eenmaal goed recht kan Alleen nu kan zitten. ik niet echt opstaan. Kom daar. Zo. Ja, en je mag goed een tikje verder in je beugel doen. Zo. Goed zo. Nee. Ik nee. kan het. Ik snap het. Ik even Ja. Het begint er heel mooi op te lijken Tessa. En lekker losjes in je rug hè? Dus je zoekt een goede houding. En dan in plaats van dat je denkt, oh zo zit ik goed, zit stil. Ja, nee, als ik meer, als ik echt mijn beugels los ben dan is het makkelijker. Om de bewegingen met mijn rug te volgen, dan ja. zijn de beugels erin. Ja, misschien vijf. zijn het van je beugels een gaatje langer. Misschien we kunnen dat best eens proberen, een gaatje langer. Kijken of het dan makkelijker voor je wordt. Je moet alleen uitkijken als je te lang gaat, dat je je niet gaat overstrekken. Dat ja, is wel beter, ja. Alleen kom ik nu dan niet te weinig uit mijn Zeker niet. Normaal gesproken kom je juist te hoog uit je zijde. Normaal gesproken kom ik nu Ja, zo uit Ja. Moet je maar zo kennen, die foto van de hindernis. Super mooie foto. Ja, maar daar doe je net iets te weinig met je heup, waardoor dat je te hoog uit je zadel komt. Ja, je hebt eigenlijk maar zo'n stukje. Ik dacht, ik het alleen maar zo uit mijn zadel. Ja, en dan je heupen naar achteren. Ja, ja, goed. Dat is het. Alleen dan springzadel zo. Ja, oké. Okay, ja. <laughs> ja, maar, maar dat was wel een hele goede daad. Ja, voel je dat met je heupen? Ja. Dan we weer zitten? Doen we gelijk even nog een keer. Oude houding. Ja, ja midden van je zit denk ik dus dit is niet recht zo. nee, daar goed zo en nou hou je hier het contact en je bovenlichaam weer overheen. en naar vol. hier overheen vol. nee, nou gaat je contact uit zijn. ja, weet je wat jij moet doen? hebben jullie een, uh, een speeltuin bij jullie in de buurt? ja dan moet je even die rekstok zijn rekstok. Ja, je... alleen ik stoot allemaal hoofd. Maar ja, je ja? Ja, nou, we... moet even koppeltje duiken. Wat is dat? Gewoon om koppeltje? eromheen, om de ja. stang heen koppeltje duiken. Moet ja. je oh, dus gewoon een koppelhorm omheen maken. Ja, ja precies. Want dat moet, je, dat moet je eigenlijk doen. Jij houdt dit soort van aan elkaar vast. En je moet, als je kop, een, een koppelrol gaat maken, koppeltje duiken, dan heb je hier de rekstok, die zit hier. Kijk. Mm -hmm. En dan ga je dus daar omheen, zo. En dan gaat dit dus ook juist naar achter. Want als je dit naar voren houdt, dan kom je niet om die rekstok heen. Ja. Snap je? Dat mag je voor de grapjes. Oeh, maar goed. Dus je koppeltje duikelt, de koppelrol maakt. Goed voelen hoe je dat doet in je lichaam. En kijk, als je echt, echt een koppelrol maakt, ja, dan ben je helemaal zo. Ja, zo hoef je niet op je paard te nee. Maar je, Maar wat je dus wel moet leren, is van nou, hier zit de rekstok. En ik rol mezelf er omheen. En ik ga mijn kont een beetje naar achter en mijn bovenlichaam naar voren en naar beneden. Doe eens. Het is een beetje als een kop. Ja, oh niet de kont uit je zadel. Da ja, komt in je zadel. Daar, ja, ja, ja, ja, ja, dat is hem. Daar, en dan kan je lekker, en dan lekker contact maken met je pony. Lekker gaan zitten. Ja, zak maar in je zadel. Goed zo, dit is hem. Zie je, en nu heb je dus nog je nek en je hoofd een beetje zo. Ja, je mag dan weer recht en je lichaam hou je hetzelfde. Oké, okay, stap maar weg. Je gaat niet zo vertrekken. Ja, en dan lekker losjes in je rug. Ja, goed. Nou je rug is veel losser, kun je dat voelen? Een beetje. Een beetje? Ja, probeer daar maar goed op te letten. Ja. Je boven nog iets meenemen naar voren toe. En je houdt je contact in je De rug. De rug is wel los voor je. Ja, ja, doe je nou? Ja. ja goed zo. Ja, goed zo. En je body dus, zo ja. lekker zo te doen. Ja, en dan lekker je benen laten hangen. En voeten iets verder in je beugel. Ja. Oké. Okay. Kijk maar of je je teugels lekker vast kan houden. Dus niet je handen wegleggen. Maar de watervallen. En blijf je in je rug. Dat je, dat je niet, omdat je je teugels um, anders vasthoudt, je rug weer strakker maakt. Mij. mij mogen je handen nog een beetje goed. Ja, kijk, maar daar nou kan je lekker mee keren. Ja. Zo. Oh. En je benen weer lekker laten hangen ja, super. Kijk, en hier heb je dat alles wat moet bewegen, beweegt. En alles wat, dus, wat je niet wilt dat beweegt, wordt juist mooi stil. Ja, dus hier zit beweging, dat is goed. Ja, je armen veren lekker mee. En de rest is mooi stil. Als je nou dadelijk gaat dragen, mag je weer ietsje verder je voet in je beugel. Ja, je hakken naar buiten, oftewel je voeten mooi recht. Ga ze heel even gewoon zo staan terwijl dat je stapt. Ja, goed. Je ja. En je rug weer lekker losjes. Oké, okay. ja, je mag je aandragen. Blijf maar even in je verlichte zit. Ben je, je lekker lang naar beneden laten hangen. Ja. Gewicht in je hakken. Goed zo. En dan ga je met deze beweging Ga je iedere keer zit, zit. ...zit naar je zadel. Zoals die oefening met dat uh, trappetje wat we gedaan hebben. Ja, goed zo. Nou, dit is iets voorover. Ja, maar probeer langzaam naar, uh, zeg maar, naar rechtop. Ja, en niet te veel in zijn mond friemelen. Probeer gewoon lekker je teugels vast te houden. Dus we hangt nu nog een beetje een boog in je teugels. Ja, je teugels iets korter, je handen hoger. Zoek die verbinding met zijn mond maar op. Dat je zijn, zijn bit eigenlijk kan voelen in je hand. Ja, dit is ik goed. Niet te veel priemelen met je hand. Het is niet erg als je nog even met je hand omhoog loopt. Want ik wil graag dat jij dadelijk je kuiten nog iets meer tegen zijn buik gaat leggen. En dat je kijkt, hè, dus hij hoeft niet harder, niet met je sporen en je hak. Maar eigenlijk alsof je je benen rond zijn buik heen slaat en die buik een beetje omhoog wil tillen met je kuiten, met je benen. Je weet waar je kuiten zit hè? Ja. ja. En met je laarzen kan ik ook hè? Ja, en je handen blijven lekker in contact met zijn mond en je armen blijven mooi elastisch. En je rijden blijft mooi zacht hè, mooi licht je Je zit nog een beetje te ver voorover, maar komt dat komt omdat je handen te laag zijn. En je kiept een beetje achter je handen. Meer handen zo houden? Ja. Kijk, en nu kan je veel makkelijker recht zitten. En je rijden is nog steeds goed. Maar niet te veel drijven. Weet je nog wat we oefenen? Dat je dus je benen helemaal stil houdt en dat je met je heupen sta, zit, sta, zit doet. Ja, goed zo. Ja, heel goed. En dan mogen je handen nog ietsje breder, zodat je linkerhand in contact is met de linkermondhoek. En rechts met rechts. En dan gaan we het even heel simpel houden. Dus let op je benen, mooi lang, tegen zijn buik aan. En lang naar beneden, een beetje rond zijn buik. En dan blijven we even, Tessa, lekker saai een beetje zo rijden. Verder nog even niks, niks veranderen. En dan gaan we even dit aan je pony laten voelen. En jij gaat blijven controleren van oké, okay, contact met je zit. Hè, is nu heel goed, vind ik. Contact met je kuiten. Contact met zijn mond. En verder even niks. Ik moet eigenlijk dat als je handen hoger houdt, meer contact hebt dan als je handen wat lager Ja, probeer maar uit. Zie je dat verschil voelen? En het is niet alleen meer contact, maar als je je handen laag hebt, dan druk je dat bit eigenlijk een beetje naar beneden. Dat is niet zo lekker voor je pony, want dan zit dat bit zit eigenlijk een beetje op zijn tandvlees te drukken. En als je je handen hoger houdt, doe maar weer een beetje hoger, zo, dan ligt het bit in zijn mondhoek. En in zijn mondhoeken kan hij lekker gaan kouwen en kan die op een gegeven moment lekker gaan ontspannen. Dus het lijkt een beetje raar, want heel veel mensen denken, ja hij moet met zijn hoofd naar beneden, dus ik moet met mijn handen naar beneden. Maar dat is niet zo. Ik moet eigenlijk mijn handen hier houden. Ja, ik vind dit een heel mooi teugelcontact. Vind jij dit ook, dit is perfect. Ja, even willen, maar... Ja. ja. Maar voelt het wel een soort van... Kun je, kun je goed voelen dat er ja. een verbinding in komt? Ja. En dan mag je je handen zelf nog een klein en... Iets verder uit elkaar, zodat je rechterhand in contact is met je rechtermondhoek en links met links. Ja, en hoeft hij niet harder, maar kun je nou nog iets meer je benen tegen zijn buik aan? Als dus je benen lang, Ho, niet hard, niet hard, niet hard. Dus de dus rond zijn buik. Dat je niet je hak en je spoor gebruikt, maar dat je hem, alsof je die buik een beetje op wilt tillen met je kuit. Eerst rustiger. Hop, hop. Juist. Ja, niet te rommelig met je benen. Daarnet had je ze mooi stil. Maar gewoon weet je nog waar ik mijn hand had daarnet? Dat, dat je de bovenkanten van je benen, hier, dat je die zachtjes een beetje naar elkaar toe brengt. Ja. Zo. Dit tempo. Oh, niet te hard. Niet te hard. Moet je het nog een beetje rustiger? Ja, goed. En dan nou mag je je schouders lekker losjes houden. Dan mag je je handen een klein beetje sluiten. Een klein beetje een soort van kou met je vingers. En dan mag je kijken of dat je het een klein beetje naar gekelen kan maken. In combinatie met je zit en je kuiten. Goed. Ja. Iets rustiger draven. Juist. Juist. En nou, hè, hier heb je een mooi contact. Hè? Probeer nog eens een beetje te denken aan uh, een duwende hand. Dat je even je hand iets langzaam iets naar voren doet. Kijk of dat in ieder geval al een beetje wil gaan zakken. Niet te hard draven. Ja. En als hij dat wil... Mag je die teugels ietsjes uit je hand laten? Iets door je hand laten glijden. Goed zo. Juist. Kijk eens. Voel je dat, Tessa? Ja, ik voel wel een zacht. Ja. Wat voel je? Dat is te zacht. Dat is te zacht. Ja, laat hem nog maar een beetje na. Kijk, dat je lekker ontspannen Rustig met je benen, want hij gaat al hard zat. Dat je niet nog een keer extra drijft. Dus denk aan de oefening met het trappetje. Waarbij dat je je benen mooi rustig houdt. Ja, dit is weer een mooi contact. Goed zo Tessa. En nou ga je hem weer ietsjes laten zakken. Ja. Zo, goed. Hey, kijk eens even. Ja, dat is genoeg Tessa. En dan zoek je daar weer een contactteugeltje. Zachtjes. Denk aan je waterslag, en denk aan je onderbenen, dus je benen lekker lang, goed in je beugel. Juist, goed, lekker elastisch in je armen. Check even of je rechts en links hetzelfde gevoel hebt. En voel je dat? Jij deed je handen mooi een beetje hoger en toen zakte die lekker in die ontspanning. Kon je dat voelen? Ja, dus probeer, check even rechts en links. Rechts mag je een klein beetje meer contact zoeken en je linkerhand lekker een beetje omhoog en naar voren. Linkerhand omhoog en naar voren. Vooral een beetje naar voren. Ja, daar. He, dus niet, niet naar voren als in dat hij harder moet, maar jouw linkerhand iets meer naar zijn mond. Daar. Ja, naar zijn mond toe. Ja, je dan kan hij lekker erin zakken. Dit is mooi. Ja, goed zo. Nou een klein beetje rustig verdraven. Lekker je gewicht in je hakken, je benen mooi lang. Ja, dan zoek weer dat contactteugeltje met je watervlak. En het is prima om hier te zeggen van nou even een beetje verbinding maken. En kijken of dat je hem daarna weer lekker kan ontspannen. Vooral je linkerhand. Goed gedaan. Rechterteugel contact. Ja. He, dus check even of je rechter en links hetzelfde gevoel hebt in je handen. En zo niet mag je dat maken. Dit is mooi Tessa. Ja, goed gedaan. En nou links weer een beetje uh, je hand naar de mond. En rechts hou je de verbinding. Want dan krijg je hetzelfde gevoel. He, jouw pony is links een beetje... Sterker in het contact en rechts een beetje losser. En wat jij dan doet is andersom. Dan pak je rechts een beetje meer erbij. Goed zo. En links een beetje losser. Doe links nog eens iets losser. Ja, Daar. Daar. Dit is super mooi Tessa. Voelt dit ook lekker? Ja. Goed zo. Wissel nou eens naar je oude houding. Doe ze alles hetzelfde. Zo achterover en je handen laag. Hé. Hey. En wat is er dan gebeurd? Hoe loopt hij nu? Ja. Nou, nou gaan we kijken of dat je hem weer fijn kan maken. Dus doe alles maar weer zoals je het, eh, het net geleerd hebt. Daar is hij weer. Voel je dat? Ja. En wissel nog eens terug. Dit voelt wel vertrouwder, maar ik kan wel bijna op een nieuwe houding. Ja. Nou ja, het voelt vertrouwder. Maar waar, wanneer loopt je pony lekkerder? Nu of in je nieuwe houding? Dat is een lastige vraag. Ah, nou, dan moet jij de filmpjes maar eens terugkijken, want ik weet het wel. Ja, hier weer rechts in contact en je linkerhand naar voren. Link, ja, goed gedaan. En je benen mooi lang. Ja, je mag hier zelf een klein beetje meer rechtop zitten, maar met je benen lang en je linkerhand naar voren. Ja, en dan weer iets meer rechtop. Doe je dat weer naar achter of meer? Uh, nee, je bovenlichaam, zeg maar. Ja. Dat je jouw staart een beetje naar de staart van je pony brengt. Zonder dat het achterover wordt. Maar dit is nog, nog oké. Okay. En weer zacht met je linkerteugel. Dus contact met je. Ik doe je linkerhand eens dus wat hoger. Hoger je linkerhand. Hoger? Ja? Zo ja. En, je, en daar ja, goed zo. Ja, goed gedaan. Kijk, maar nu is er weer een mooie verbinding met zijn mond. hè? Even zo blijven. Even goed dat contact voelen. En als je een fijn tempo hebt en je voelt dat hij kan ontvallen, dan ga je hem weer een beetje laten zakken in zijn hand. Iets rustiger. Ja, goed zo. En nu mag je iets teugel geven. Daar. Super. Dit is mooi Tessa. En dit voelt toch wel lekker aan, of niet? Ja. Ik zou zeggen, dat kan bijna niet anders. Ja, daar wordt er stik mooi van. Super. Zullen we nog even een galopje doen? Ja. Weet je nog op joker? Ja, goed mee naar voren blijven zitten. Ook als je moet remmen. Hè? Als je een keer moet remmen, probeer dan niet. Het hoort wel helemaal achterover te zitten, maar goed blijven zitten en alleen met je teugel een beetje rem. Probeer maar. Oh. Ja, dat is niks. Nog een keertje. Goed gedaan. Juist, lekker meeveren. Ja, ook in je schouders lekker losjes. Juist. En dan ga je een ritme zoeken. Let op dat je komt ietsjes meer in je zadel blijft als je je bovenlichaam maar boert. Ja, wat we net geoefend hebben. Ja, goed zo. Wat we net geoefend hebben. Heel goed, goed. En blijf je galopbeweging maken. Ja, goed zo. Hier mag je nog iets meer rechtop gaan zitten. Maar kijk uit dat, je, dat het niet wordt dat je achterover zit. Maar dan zal ik het wel zeggen. Dit is nog heel goed. Hier zit je precies recht. Ja. En je benen lekker lang. En je rug lekker los. En je heupen doen mee met het cirkeltje van de galop. Kun je je heupen nog een beetje losser mee laten bewegen? Juist. Goed zo. Kijk hem gaan. Ik weet het overal. Ja, maar dat is juist goed. Je pony gaat er hartstikke lekker van lopen. Doe dat nog maar een keertje. Je komt in, je komt in het zadel, je handen voor je en hoog genoeg. Ja, je mag een klein beetje terug, want nu zit je naar voren toe. Dus je mag ietsjes terug gaan zitten. Maar blijf bewegen. Hè? Ja, goed zo. Daar is die. Dit gevoel moet je even onthouden Tessa. Kijk, en dan mag hij dadelijk nog iets rustiger gaan galopperen. Mag je al wel een keer proberen. Kijk of dat hij dat kan. Maar blijf in je galopbeweging. Handen hoog genoeg. En blijf bewegen. Goed gedaan. Goed zo, goed zo, goed zo. Ja, goed zo. En weer ontspannen in je schouders en je arm. En dan kijk of hij weer een beetje erin wil zakken. Als je hem links een beetje teugel geeft, dan wil hij misschien wel weer ontspannen. Goed zo. Kijk, dat is een mooi begin. Hè? Want daar heb je een hele mooie verbinding. Kun je dat voelen? Ja. ja. En nou je linkerhand nog een beetje teugel geven. Alleen linkerhand. Je rechterteugel hou je gewoon lekker zo vast. En met je linker... Maar wat is het eigenlijk beter? Meer zo of meer zo? Dat hangt er vanaf wat je wilt. Dit vind ik precies goed. In die zin dat je goed rechtop zit. En dat je pony daar lekker in balans kan komen. Ja. Dat vind ik het beste. En deze... Dat is een beetje te ver voorover. Ja. En je ziet wel dat hij daar wel kan ontspannen. Maar dan gaat hij tegelijkertijd ook een beetje te hard. Maar kun je die twee misschien combineren. Dus recht zitten. Maar wel je handen een beetje daar naar zijn mond. Vooral je linkerhand. En je blijft recht zitten. Goed. Zo ja. Ja. Geef maar een beetje teugel. Een erbij. Niet harder. Oh. Oh. <laughs> Wat was dat? Frisheid. De schop ze drinken Ja. Kop schop weer aan. Het is wel lelijk als hij zo tegen de buiten aan kan schoppen. Even iets rustiger galopperen, Tessa. Zitten, zo zit je goed. Nog een beetje remmen. Nee, zitten en remmen. Nog iets. Goed, goed, goed. En je heupen weer lekker losjes. Ja, en nog een beetje remmen. Oké, okay, en nou rechts je teugel vasthouden. En links je teugel een beetje langer en losser laten. Klein stukje nog. Rechts je teugel vasthouden, links langer en losser. En een beetje hoger. Ja, goed zo, goed zo. Tadaa, daar is hij. Voel je hem lekker ontspannen? Ja. Dit is ook heel goed in je handen, Tessa en ja, je zit, maar ook in je handen. Super goed. Oké. Okay. Rustig terug. Een stukje doorzitten misschien nog heel even. Kijk of je in het doorzitten ook mooi recht kan zitten. Ja, dus iets meer mee. Ja. De heupen lekker los. En omhoog omlaag. Denk aan waar Joker de meeste vering had. Goed zo. Goed zo. Handen hoger. Benen lekker lang. Meezitten, meezitten, meezitten, meezitten, meezitten, Ja. En dan mag je, je een beetje remmen. Goed zo. En als je rent, let op dat je niet helemaal in je teugels gaat hangen. Dus je blijft zelf recht zitten. Hè? Je buikspieren. Dan moet je echt even nog een beetje oefenen. Dat je dat makkelijk kan activeren. Ja, Want daarmee moet je jezelf dus ook stabiliseren. Zodat als je rent, dat je niet helemaal in je teugels hangt. Niet zo hard stoppen. Dat je niet in je teugels hangt, maar dat je goed blijft zitten en mee blijft zitten en dan even rem. Ja, en geef nu zachtjes weer een beetje teugel bij. Dit is een mooi contact, heb je goed gedaan. En nou weer een beetje teugel geven, vooral links. Let op dat je mee blijft zitten, buikspieren, juist. Goed. En weer een keer, kijk maar of je hem een beetje teugel kan geven. Ja, laat ze hals maar zakken. Nog een beetje, ja goed zo. En daar een contactteukeltje. Mooi Tessa, zo zit je ook precies recht. Voel je dat? Super mooi. Doe je nog even uitdraven lekker? Even lekker licht rijden. Hop, op, niet te hard. Heel goed. Doe je dat wel eens zo lekker aan een lange teugel draven? Ja. met een En probeer Tessa om de komende tijd dit lekker te oefenen. Dus goed even op je zit letten. En dat je dus, kijk nu zie je ook, hè, omdat hij gelijk lekker met je neus naar beneden gaat. En dan met dat, je moet eigenlijk het gevoel hebben alsof je altijd een klein beetje aan het halstrekken bent. Want dan, gaat die, dan komt hij echt heel mooi aan de teugel. En anders, hè, dan blijft hij net, dan blijft die rug een beetje strak. En dan blijft hij net een beetje hoog. En dan ben je hem daar een beetje, een soort van naar beneden aan het foevelen, hè? maar je moet echt het gevoel hebben dat hij dat vanuit zijn hele lichaam, hè, met zijn rug er ook bij, zo lekker naar beneden kan zakken. Als ik uh, een schrikreactie geef, doe ik mijn handen omhoog. Wat bedoel je? Als, als, als ik schrik of ja. plonny schrik, dan doe ik zo. Ja. Of doe ik zo, dat ja. ik mijn handen ineens omhoog doe, ja. dan zegt Daan meestal doe je handen omlaag. Maar jij zegt dan weer: Doe je handen omhoog. Dus ik ja. snap nu niet waar ik mijn handen in moet ja. houden. Nou, het zijn ook twee verschillende dingen. Ik vind het wel een hele goede vraag. Maar als jij schrikt en je doet je handen omhoog, dan ga je dus eigenlijk zo doen. En dan wordt je hele zwaartepunt heel hoog. Je, je, je hele, waar je gewicht zit. En als je zwaartepunt hoog is, dan ga je veel eerder tuimelen. Dus dan verlies je veel eerder je balans. En, en als jij dus zo doet, dan zit je ook niet meer lekker diep in je zadel. Dus dan snap ik dat iemand zegt handen laag, want eigenlijk willen ze jouw hele gewicht, jouw, je ademhaling, je hele zwaartepunt dichter bij je pony, hè, waar we ook aan gewerkt hebben. Um, dus dan heb je het over die schrikreactie, in dat je de, huh, hè, zo doet en dat wil je niet, maar je wil dat je dus gewoon ontspannen, dicht bij je pony kan blijven. Ik wil nu graag dat je je handen hoger doet, omdat je daar een fijne verbinding met zijn mond krijgt, hè? De, de, de waterslang. Dus dan loopt de lijn van je teugel mooi door in je arm, of de lijn van je arm mooi door in je teugel. En je zag ook dat hij daar echt een fijne, dan krijg je meer gevoel, dan krijg je een beter contact. En je zag ook dat hij daar ook echt lekker op ging ontspannen. Ja? Dus dat zijn twee verschillende dingen. En ik heb de laatste tijd uh, gedaan met handen laagrijzen, ik zo moet rijden voor Ja. Ja, het gaat vooral om handen, maar dat ik ja. meer zo moet rijden ja. en dan nu ook weer zo. En dan heb ik echt ja. het gevoel dat ik een soort jockey ben. <laughs> ja. Kijk, waar je voor uit moet kijken, ik zeg handen hoger, omdat je je handen te laag hebt ten opzichte van de mond Dus dan is dit te laag. Dus, ja, ja, vind nee, ik te laag. Zo. Ja, ik vind dat te laag. En wat ik al zei, heel veel mensen denken dat je je handen laag moet hebben om het hoofd laag te krijgen. Maar dat is niet zo, want dat zag je net ook. Als jij je handen daar hebt, dan maak je contact waar je pony erin kan zakken. En eh, als je ze dus te laag hebt, dan krijg je eigenlijk dat jouw inwerking van het bit hier ook heel laag is. En dan zit je op zijn tandvlees. Wat betekent dat inwerking? Eh, eh, de manier waarop het bit in de mond ligt. En als jij dan iets met je teugels doet, geeft dat bit een inwerking in de mond. En die geeft daar druk, zeg maar. Die geeft nee. daar contact. En uh, als jouw handen laag zijn, dan doet dat bit dus dit. Zo, en dan zit hij hier op zijn tandvlees. Dat is niet zo lekker, want het is maar een heel dun randje tandvlees. En dan, ja, dan krijg je niet echt dat hij helemaal lekker jouw teugel aan kan nemen. Als je je handen hoger hebt, dan komt het bit wat meer in zijn mondhoeken. En als hij in zijn mondhoeken iets voelt, dan gaat hij eerder kauwen. Kijk. Ja, dan gaat hij kouwen, dan mijn duim in zijn mond toe. En als hij gaat kouwen, gaat hij ook ontspannen. Plus dat het bit ook wat fijner in zijn mond ligt. Als ik heel om... erg bedankt dat je ons vandaag hebt geholpen. Als jullie meer over Roos willen weten, kunnen jullie hier beneden kijken in de beschrijving. Zie ik jou heel graag de volgende keer weer. Ja, hartstikke leuk. Ik vond het een hele mooie verbetering. En je zag het ook heel duidelijk aan je pony terug dat hij blij was met jouw verbetering in je zit. Dus uh, hartstikke leuk om met jou gewerkt te hebben en met je mooie pony.